Goeiedag, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Polsmotoren. Zo, we gaan vandaag weer verder met de Castrol Blade. En Stan die gaat uh, vertellen wat hij gaat doen. Ja, vandaag gaan we verder met uh, kleppen stellen. Dus uh, de speling tussen de kleppen en de nokka's. Uh, en daarbij ik ga ik de kleppen even reinigen. Zoals op de foto te zien is, zit er best wel wat aanslag op op de kleppen. Dus de kool en dergelijke. En die ga ik eraf halen. Hoe ga ik dat doen? Met Forte valve cleaner. Let erbij wel op dat je het in een goed geventileerde ruimte doet. Nu is het de kwestie van laten intrekken en weken. En op het moment dat die gaat lopen, dan wordt die weer schoon gespoeld door de benzine. Het volgende wat we gaan controleren is de klepspeling. Nou Hoe doen we dat? De klepdeksel halen we eraf, en op dat moment gaan we uh, met een voelermaatje meten tussen de nokas en het klephoedje. Daartussen moet speling zitten. Ik zal hem even zo doen, zo kun je het zien. En dan meten we met de dikte van de voelermaat hoeveel speling daartussen zit. Nou, in dit geval, bij de kleppen die ik tot nu toe gedaan heb, Vallen ze tussen de marges. Bijvoorbeeld voor de uitlaatklep moet die tussen de 2200ste en de 2800ste zitten. En zit perfect op 25. Nou valt die buiten deze waarden, Nou dan moeten we ze gaan stellen. Hoe doen we dat dan? Als dat het geval is. Gaat de nokkassen gaan eruit. Dus moeten deze eraf. En de nokkassen gaan eruit. Dan kunnen we de hoedjes eruit halen. En met het stelplaatje kunnen we de dikte Bepalen uh, Precies zijn vervangen Inmiddels zijn uh, de kleppen gecontroleerd Stonden goed, dus die hoeven we gelukkig uh, niet te stellen Dat scheelt weer een uurtje of uh, anderhalf twee Kan de klepdeksel kan weer terug Nou, Je ziet al, de pakking uh, heeft ook wat geleden in de loop uh, der jaren Dus die gaan we ook vervangen door een nieuwe Zodat die niet uh, gaat lekken nou, ook de koelvloeistof uh, die uh, wordt gevestigd, dus die zat er ook al een tijdje op. Dus uh, gaan we nu de verse koelvloeistof erin stoppen. We gaan het motorblok ook flushen met Forte Moto Flush. Nou, na al die jaren stilstaan, is de binnenkant waarschijnlijk ook een klein beetje uh, vies geworden. En dit doet al aanslag van de lagers en de buitenkant alle roetdeeltjes en dergelijke die in de loop der jaren zijn ontstaan, doet die verwijderen lekker schoon minder weerstand en uh, hebben we meer power. Gaat nice. gewoon in de olie. We gaan uh, nu de olie aftappen. Zojuist heeft de motor uh, ongeveer 3 kwartier tot een uur iets verhoogd stationair gelopen uh, met een forte motorflusher in zodat alle koolaanslag inwendig, dus bij de zuigerveren en in het karter verwijderd is. Gaan we nu aftappen. Nou, er is verse olie gegaan. En dan komt die aan. De motor heeft dus nu, eh, zoals net gezegd, ongeveer een uur gelopen. We hebben nog verse olie ingedaan voordat hij begon. Dat is deze. Dus nog nog mooi lekker rood. En dan na een uurtje komt hij er al zo uit. Dus die verkleuring is gewoon puur koolaanslag. Inwendig in het blok, wat eh, nu verwijderd is. Dus hij is weer eh, lekker fris en fruitig van de binnenkant. We zijn nu, uh, hebben nu een beeld gemaakt van hoe de camerateurs uh, stonden voor het afstellen. Een vlakke opbouw. Hij moet eigenlijk zijn zoals. Oh, ja. Oh, dat kan ook. Kijk en dan is hij weer goed. We gaan nu, uh, of doet hij het nog niet? Ja, nu wel. Oké. Okay. <laughs> ja, oh, ik ga wel. Ja, hier valt het niet over te filmen denk ik. Ja opste ja, op de concentratie, daar ga ik weer mopsen.